Dag allemaal, welkom bij een nieuwe video van Meester um, Ik heb iets heel tofs. Dondag 7 februari is er namelijk een conferentie in het Koninklijk Instituut voor Tropen in Amsterdam. Een conferentie over mediawijsheid, waar je dingen kan leren en ook delen met elkaar. Een um, aantal leuke sprekers, bijvoorbeeld Mark Deuzen, keynote-spreker. Um, Job Vos, AVG-expert, maar ook Channel 6, fake news. Ook iets heel belangrijks wat nu speelt zeg maar, in het onderwijs. Zo leuk, mag ik ook komen? Jij ja, mag ook komen, net als andere collega's in het mbo en het vmbo zijn jullie welkom. Uh, zorg dat je inschrijft, maak tijd vrij in je agenda. Kom naar die conferentie, want uh, Iris is er, ik ben er. En nog heel veel andere collega's en het wordt een hele toffe dag. Ga je eigenlijk ook nog wat zeggen? Ik ga ook een workshop geven, ik ga wat dingen zeggen inderdaad. Misschien ook een reden om erbij te zijn. Dus, check even de link in de beschrijving. Zorg dat je erbij bent, oké? Okay? Tot snel! Tot dan! Doei!